Niks is meer hetzelfde. Oh ja. Ongelooflijk. In deze video neem je mee hoe een mooi en fijn verblijf op het eiland Tinos abrupt veranderde in een nachtmerrie. Degene die het meest met ons meeleeft, het meest van met ons meegeniet, die, uh, ja, die is er straks niet meer. Ja, half november. We waren inmiddels drie maanden op Tinos. We hadden het heel erg naar ons zin en we wisten dat mijn moeder die dag onderzoek zou krijgen. En ja, we hoopten natuurlijk dat het niks ernstig zou zijn. En toen kreeg ik een berichtje van mijn moeder dat de huisarts s'avonds zou langskomen om uitslag te geven van het onderzoek. En ja, dan weet je het al. Het zit niet goed. En s'avonds uh, vervolgde een uh, nieuw berichtje van mijn moeder dat, uh, dat ze ongeneeslijk ziek is. En nog maar een paar maanden te leven heeft. Ja, een schok. Ik zakte in elkaar. Dus... Het is gewoon vreselijk. Het ergste nieuws wat je maar kan bedenken, dat, uh, dat is... Dat... Ja, Wij zijn Dutch Nomad Koppel en sinds 2016 reizen we fulltime de wereld rond. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En sinds 2018 reist onze dochter Filou vrolijk met ons mee. We zijn continu op zoek naar de ultieme vrijheid. En die vrijheid vonden we hier op het eiland Tinos. Mm. Slightly growing within me like a thunder. Ja, a ben je er weer? mag je dadelijk ook vertellen? Wat was dat waarom we ons gelijk thuis ja. voeren? Ik denk vooral uh, het pure en de natuur, de rust van het eiland. Ja. Ja, ook omdat het natuurlijk coronatijd is. Maar het is sowieso een eiland waar weinig toerisme is. Ja, daar waren we ook naar op zoek. Een rustig eiland waar we gewoon lekker uh, konden genieten van ja. elkaar. En uh, veel hiken, veel lekker naar het strand. Echt genieten ja. van het mooie weer, ja. de ruimte, ja. lekker puur eten. eten. Ja. Lieve ja. mensen. Ja. Ja. Oh, oh. Wat is dat? Koffie! Wat is er mee? Poffie. Koffie! Koffie? Yeah. Nou, ja! die snel eens pakken hè? Soms wel een beetje gek van al die Nijntelietjes. Maar Filou vindt ze heerlijk. En de koffie is lekker. Er is trouwens gewoon Lavatta. Het rode merk. Echt 2,5 schepje voor twee kop, Ja, vier kopjes eigenlijk. Maar ik doe dat dan in twee uh, kopjes waar normaal twee kopjes in gaan. Dus dat is twee keer 2, is 4, Dus het is voor vier kopjes. Dat is allemaal logica voor de vroege ochtend. En je hebt er helemaal niks aan. Maar hij is wel echt goed deze. Dus... Uh... Hadden we samen koffie gezet, Filou? Ja! Ja, hè? Thanks. Komt-ie. komt, -ie. komt -ie. Broodje met rozeltjes lekker? Ja. Oké, okay, zullen we even tafelkleed ook doen? Ja! Oké. Okay. Vegan pasta, maar ook kabelvee pindakaas. butter en dan staat er nog iets onder in Grieks. Ah, oh, dat Grieks, daar maak je echt helemaal niks van. Je ja. Op je brood. Dat uh, wat ik aan heb is uh, misschien nog wel te warm. een uh, korte broek of een jurkje. Ja. ja precies. Dit is zo'n mooie dag. Een zomerse dag. Heel, In november. Lekker. Volgens mij wil er iemand in de auto. Oh, ja, we gaan. Heb <laughs> je sleutel? Vier moet nog erg wennen aan de steentjes en het zand. Niet aan de voeten. Ja, zolang we hier al zitten, wil ik een supermooie timelapse maken van die zonsondergang. Het komt er eigenlijk steeds niet van, maar ik denk dat hij vandaag wel heel bijzonder is. Nee, hij is vandaag heel bijzonder. Zeker voor onszelf, vrijdag de 13e, dacht dat er een hoop veranderde, maar uh, het verdient zeker om deze timelapse vast te leggen. Ja, Liefie? Oh, sta je daar, Liefie? Wat een mooi plekje. Boven. Papa naar boven toe komen? Ja. Nou, oh, Je ziet het, papa moet naar boven toe komen. Hoi, schatje. Wat gaan we doen? video's maken hè. En toetjes eten en wijntjes drinken. Toastjes en wijntje drinken, dat is het belangrijkste voor nu. Ja. Het is wel een prachtige zondagochtend. Over twee dagen vliegen we naar Nederland. Precies. We gaan vasthouden, knuffelen. gaan met haar lachen, huilen, leven. Ja, alles. Ja. Genieten van de laatste maanden, weken. maanden die we met te hebben. En wat je zegt, we troetelen mooie dingen. heeft er vooral nog laten genieten van filo van jou. Van ja. Ons, van ja. familie. Ja. Dat was, uh, ons hak was nog nooit zo duidelijk wat we, wat we moesten doen. Nee. Ja. We gaan terug naar je moeder. We gaan ja. Terug naar Nederland. Weten dat er heel veel geregeld. Gezondheid. Ja, er moest gewoon heel veel geregeld worden. We hadden ons huis in Nederland. We hadden ja, op tien ons een huis gehuurd. Uh, dat moesten we opzeggen. Plannen die we hadden voor 2021. Ja, retreats organiseren. Uh, daar. organiseren op die plek. Uh, ja, andere opdrachten die liepen. Uh, ja. Dat stopte. En op zoek naar een nieuwe plek in Nederland, ja. uh, vervoer. Uh, ja, reizen in lockdown, ja. want Griekenland was in een lockdown, dus ja. kunnen we wel weg. We hebben heel veel obstakels in die zin. We weten gewoon als we ons hart volgen ja, dat het goed komt. Ja. en Het is ook de afgelopen vijf jaar dat we continu op reis zijn. We hebben zoveel obstakels meegemaakt, uh, dat hoort erbij. En we ja. weten ook dat het altijd goed komt. Wat is er gevallen? Rozijntjes! Rozijntjes? Oh ja, dat gebeurt altijd net op het moment dat we bijna weg moeten, hè? Ja. Nou, moeten we dat nog maar even opruimen. Ja. Waren ze wel lekker? Ja. Nou, dan doen we ze hier zo en dan doen we ze weg. Ready to go! Alles is ingepakt en ja, uh, op naar de boot en dan het wordt een hele dag reizen. Dus Toppen de sleutel. En, uh, ja, voor de evangelis en dan. Maar uh, we komen, ja, het is wel uh, hoogstwaarschijnlijk komen we hier terug. Ja toch? Ja. En nou. dan gaan we hier mooie retreats organiseren. Kom, uh, we gaan. Komt Zien aan de camera. Oh, oh afdoen, ja. Prachtig. Heel mooi. Alles. Ja. ja kijk eens. Wow, nou, je bent er wow. klaar voor oude wereldreizen, hè? Ja, echt. Hartstikke goed. Kom, we gaan. Ja, we gaan. still, you we lose you the boat. We zijn net onderweg en achter mij is de plek waar uh, ons huis is, in de bergen. Ik denk dat je het bijna niet ziet zo ver weg. Gelukkig mooi weer. Maar met uh, heel veel tranen uh, zijn we aan boord gegaan. En, uh, gaan we gaan op weg naar Athene. We zijn nu uh, in Athene, in de poort. We zijn aangekomen met de boot. 4 uur was het varen, maar het vloog voorbij, dus dat is fijn. En uh, nu de taxi naar uh, het vliegveld in Athene en dan uh, lekker naar de uh, Schiphol waar uh, onze vriend Bart ons komt halen. Het leuk om hem weer te zien. And I don't wanna be sitting alone in a room that just filled with my soul. And so I came to this place. Het is echt bizar zo stil als het hier is. Leeg, alle restaurantjes dicht, maar het is natuurlijk een lockdown. Op zich wel relaxed dat het rustig is. Dat is wel een oordeel. Maar het is stil bizar. Don't know me and Wat is dat? Kijk ja. Kijk eens! En wat voor kleur is het vliegtuig? Blauw! Wow. Blauw ja! ik af en toe gewoon een lekker kusje hoor. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Lief schatje. Ja, lieve, ja. lieve schat. Lieve pop. Lieve pop. Ja, oma's lieve, pop. ja, lieve poppy. Is dat poppy? <laughs> ja, lieve poppy. Echt een fijn moment hè, je moeder in de armen Heerlijk, sluit. echt zo'n opluchting. Echt niet, ja, gewoon, daar keken we zo naar uit. En mijn ja. moeder ook. En vanaf dat moment was het goed. En uh, toen konden de behandelingen ook uh, beginnen. Ja. En ja, die zijn, ja, het slaat gewoon boven verwachting goed aan. Dus daar waar we eerst in maanden dachten, ja, is het, kan het nu zomaar zijn dat ze een jaar of misschien wel langer... Uh, ja te leven heeft en dat geeft ons gewoon veel meer tijd ja, om dingen te, te maken en uh, ja. ja dat is echt ja. wel uh, echt, echt heel fijn heel dankbaar voor en, uh, po, dat was een denk wel mooi hè? hartstikke ja. mooi uh, ja dat is een mooie emotionele video vooral ook voor, ja. voor onszelf ja. om die herinnering te ja. hebben ja, denk ik ook. en vooral ook te delen nu met, met ja. mensen die zoveel mooie reacties hebben achtergelaten ja. en ja, nou, volgens mij hebben we alles van niets we gaan hem gewoon maken we gaan dan nog zwaaien voor iedereen? Ja. ja? Tot de volgende keer. Tot de volgende video. Gedags nog zwaaien? Doeg. Doeg. Mooi hoor. <laughs> Goed veel sweet. Dank je wel. Bedankt voor de Echt waar.